Hey, ik ben Letitia. Uh, ik ben leerkracht Nederlands en Engels en leerlingenbegeleider en graadcoördinator in het laatste jaar van Middelbaar. En Daarnaast doe ik superveel aan improvisatietheater en ik boks ook, dus opgepast. Mijn vrienden omschrijven mij als super competitief. Ik win al eens graag een spelletje. Uh, en ik ben ook super nieuwsgierig, dus ik kan niet wachten om allerlei dingen te testen.